Alleen door de inzet van je zuivere intuïtie kun je goed coachen en adviseren. We zijn te veel gaan vertrouwen op onze ratio, op gestructureerde en analytische methodes. Maar daarvan hebben we inmiddels de grenzen wel bereikt, denk ik. Wil je verder komen als coach? Wil je meer impact als adviseur? Dan is het echt zaak om je zuivere intuïtie te ontwikkelen en te leren inzetten in de begeleiding van mensen en organisatie. Mijn naam is Martijn Meijma en vanuit mijn bedrijf Intuïtief Ondernemen leid ik ondernemers, coaches en managers op om, de zuif, om een zuivere intuïtie te ontwikkelen en om die in te zetten in de begeleiding van anderen. Tijdens de tiendaagse opleiding Intuïtief coachen en adviseren maak je een enorme stap in je persoonlijke en in je professionele ontwikkeling. Ik neem je in vijf modules mee op een intuïtieve, holistische en systemische ontdekkingsreis. In de eerste module ga je vooral met jezelf aan de slag. Je creëert meer vrijheid er ruimt oude, belemmerende patronen op, waardoor je zuivere intuïtie eh, meer ruimte krijgt. Vervolgens ga je die zuivere intuïtie leren inzetten in de begeleiding en coaching van anderen. Dat doe je in de tweede module. In de derde module besteden we aandacht aan intuïtief ondernemen. En dat is een holistische, systemische kijk op zaken doen in het algemeen en op ondernemerschap specifiek. En je gaat dat vervolgens toepassen in het coachen en adviseren van je collega-deelnemers. In de vierde module duiken we in de wereld van de energie. Welk effect heeft jouw energie, en misschien wel de energie van de ruimte, op het coach- of adviseringsproces? En tenslotte hebben we in de vijfde module echt een verdiepingsmodule. Daarin leer je ja, de kracht van stilte en de kracht van bewust aanwezig zijn, in plaats van alleen maar doen en willen veranderen. Na deze opleiding heb je in je coaching en advisering de vorm durven verloslaten. Je vertrouwt veel meer op de flow en op jouw zuivere intuïtie. En doordat je heel veel geoefend hebt, ben je ook veel meer vertrouwd om intuïtieve technieken toe te passen. Net zoals jouw intuïtie dat ingeeft. Bovendien heb je aan jezelf gewerkt. Je belemmerende overtuigingen losgelaten, oude patronen getransformeerd. En je hebt op een meer holistische, systemische manier naar je bedrijf of organisatie gekeken. En door dit alles kom je veel sneller door de kern en kun je diepgaande beweging en transformatie bij jouw klanten realiseren. En kijk maar of dit voor jou het moment is om in jezelf, je bedrijf en in je klanten te investeren door deze opleiding Intuïtief Coachen en Adviseren te volgen. Klopt het voor jou om nu aan te haken? Geef je dan op via mijn website www.intuïtiefondernemen.nl